Dames en heren, goedenavond. Uh, welkom. Zometeen zal de minister-president kort het woord tot u richten... ...en uh, ook aanwezig is de heer Jaap van Dissel van het RIVM. Ik geef het woord aan de minister-president... ...en na afsluiting is er nog een mogelijkheid om een paar vragen te stellen. Minister-president. Ja, wij zijn vandaag wederom bij elkaar geweest met de meest betrokken ministers... Om, uh, ...en staatssecretarissen om te spreken over de stand van zaken... ...in Nederland en het buitenland wat betreft corona, het coronavirus... ...dat zullen we de komende tijd vaker doen, met een zekere regelmaat zullen we bij elkaar komen. Dat kan zijn bijpraten, dat kan ook zijn hè, om te kijken wat het betekent voor allerlei sectoren. Het kan ook zijn dat we aanvullende besluiten moeten nemen. We zullen ook niet iedere keer dan uitgebreide persconferenties doen... misschien weer eens bijpraten in de hal, soms ook weer wat officiëler. Het leek ons goed dat nu wel zo te doen, omdat het ook de tweede keer is nu dat we bij elkaar zijn. Uh, maar dat we... ...daarmee ook niet de verwachting wekken dat er iedere keer hele grote aankondigingen komen. He, dit gaat echt nog wel enige tijd duren allemaal. En daar zullen we als land ons ook op moeten instellen... ...dat het echt niet morgen voorbij is of overmorgen. Uh, en er hoort ook bij dat het dus normaal is... ...dat ook de meest betrokken ministers daarover uh, vergaderen. Ik wil van mijn kant een paar dingen zeggen. In de eerste plaats uh, dat uh, wij uiteraard uh, zeer medeleven met iedereen die dit raakt... ...en in het bijzonder natuurlijk ook de nabestaanden van de drie mensen... ...die zijn omgekomen door dit virus, die eraan zijn overleden... ...maar ook uit, uit alle andere mensen en in het bijzonder ook grote waardering... ...voor alle mensen in Brabant, die sinds vrijdag zo goed mogelijk opvolging hebben gegeven... ...aan de verzoeken die we vrijdag hebben gedaan. Wij bevinden ons nog steeds in de fase waar we ook vorige week in zaten, de zogenaamde indamfase. Uh, en uh, we bereiden ons natuurlijk voor, mocht dat nodig zijn, op volgende fases. Wat, wat dat precies is, dat merkt u dan als het zover is. Op dit moment zitten we in de indampfase... ...en uh, we doen er alles aan om daar dus ook zo lang mogelijk te blijven. Uiteraard denken we ook na over de economie. Uh, de buffers zijn goed gevuld, heb ik vandaag al een keer gezegd... ...met een lage staatsschuld, een uh, lage... ...tekorten en een lage werkloosheid uh, en goede economische groeiverwachtingen. Maar natuurlijk, dit kan ook impact hebben op de economie... ...dus dat houden we zeer uh, precies in de gaten. En als het nodig is, zullen we natuurlijk ook wat betreft de economie... Uh, ...nadere maatregelen nemen, maar dat bevindt zich dan meer op het terrein... ...van het kabinet als geheel dan van deze uh, commissie. Een paar praktische zaken. Uh, in de eerste plaats uh, wil ik nog eens herhalen... ...we kunnen dit alleen doen uh, als we dat met z'n 17 miljoenen doen. Ik voel dat ook zo, dat heel Nederland zich realiseert... Dit is niet iets wat je alleen aan de overheid kunt overlaten of aan de baas van het RIVM... ...of de minister van Medische Zorg die hier vooraan zit, die er vreselijk hard aan werkt met zijn hele team. Dat lukt je alleen als we dat met 17 miljoen mensen doen. En nu zijn we ook een nuchter landje, dat merk je ook de afgelopen weken. We benaderen dit met een zekere nuchterheid. Maar toch ga ik u vanavond vragen, via u, de media... ...om uh, toch eens even heel scherp opnieuw te kijken... ...wat zijn nou die algemene hygiënemaatregelen... ...die we allemaal kunnen nemen 17 mensen? En ik noem ze toch nog een keer, omdat er natuurlijk een risico is... ...in al die nuchterheid dat dat een beetje verslapt. Handen wassen, uh, veel vaker dan we dat gewend zijn te doen. In de elleboognissen uh, en papieren zaktoetjes gebruiken. Het is allemaal heel huiselijk, maar het is, helpt enorm als we dat doen. En ik vraag, doe echt een oproep aan heel Nederland. Dit is echt iets wat we gezamenlijk kunnen doen... Doe dit, maak hier gebruik van deze aanwijzingen, handen wassen... ...in je elleboogniezen en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Daar komt nu bij, omdat wij denken dat dat in deze fase verstandig is... ...het is een simpele maatregel die weer verder helpt bij het indammen... ...dat is dat we vanaf dit moment geen handen meer schudden in Nederland. Dus wij voegen nu toe, vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt... Uh, ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handelsschudden al ontstaan. Uh, maar we stoppen vanaf vandaag met handelsschudden. Dat lijkt in deze fase een verstandige maatregel, vinden wij. En het is ook een simpele maatregel en die helpt bij het verder indammen. Dus dat voor heel Nederland. Dus houd je aan die algemene hygiëne-eisen en voorwaarden, uh, werk daar goed aan mee. Dat kunnen we met z'n allen doen. En daar voegen we dus aan toe, stop met handelsschudden. Dan kom ik nu specifiek bij Brabant. Nogmaals, grote waardering voor hoe in Brabant tot nu toe is omgegaan... ...met de situatie uh, afgelopen weekend. Uh, en daarvoor geldt dat wij uh, die maatregel van afgelopen vrijdag... ...gaan doortrekken tot en met maandag 16 maart. Die gaat dus zeven dagen nu nog langer doorlopen. Dat betekent, blijf thuis als je jezelf ziek voelt of milde klachten hebt... Uh, ...en meld je bij de huisarts als het erger wordt. Dat is de maatregel van afgelopen vrijdag, die trekken we dus door, zeven dagen vanaf nu... ...en dat loopt dus door tot en met maandag 16 maart. En een tweede punt voor Brabant, dat is een nieuw punt... ...is dat wij een oproep doen om eh, thuis te werken voor dezezelfde zeven dagen... ...waar dat kan, waar dat redelijkerwijs kan. Als mensen uiteraard in de industrie werken, in de productie... ...dan zal dat niet altijd gaan, die gaan gewoon naar hun werk... ...maar als het kan thuiswerken... Uh, dan is de vraag, als dat redelijkerwijs kan, om dat te doen. Uh, en wij vragen ook aan de werkgevers om te kijken... ...kan het mogelijk zijn om te helpen bij het spreiden van de werktijden in Brabant? Ook dat helpt, omdat dat leidt tot minder uh, contactmomenten. Dus één, waar het kan, werk thuis de komende zeven dagen. Nogmaals, dat kan niet overal. Als het niet kan, ga je gewoon aan je werk. Maar als het wel kan, redelijkerwijs doe dat. En twee... Uh, ...aan de werkgevers het verzoek om zoveel mogelijk te kijken... ...naar het spreiden van werktijden. Dat geldt voor uh, heel uh, Brabant. Dan is het zo dat er uh, in Brabant, uh, door de voorzitters... ...van de veiligheidsregio's in Brabant, dat zijn er drie... ...we hadden vandaag de uh, burgemeester van uh, Den Bosch in ons, uh, in ons midden... ...hij is uh, voorzitter van één van die veiligheidsregio's... ...en uh, hij is ook, laten we zeggen, een soort voorzitter... ...van het overleg van veiligheidsregio's in Brabant. Die gaan zich nader beraden over... Evenementen in Brabant, die kunnen in principe doorgaan. Het doel is eigenlijk dat in Brabant zoveel mogelijk evenementen door kunnen gaan. Maar er is wel maatwerk nodig. Zij komen bij elkaar zo snel mogelijk, waarschijnlijk is dat morgen... ...en zullen dan kijken, zo nodig, welke meer specifieke maatregelen... ...er nog nodig zijn in Brabant. Dat zal maatwerk zijn, uiteraard gelet op de situatie in Brabant. Dus nogmaals, de maatregel van vrijdag... Dat verzoek loopt nog zeven dagen door tot en met maandag volgende week. Kun je thuiswerken, werk thuis. En aan werkgevers uh, is het mogelijk om de werktijden wat meer te spreiden. Doe dat. Uh, en dan zullen er dus waarschijnlijk morgen nadere berichten volgen vanuit de drie samenwerkende veiligheidsregio's in Brabant. Uh, ...waar het uh, uh, ja, betreft, laten we zeggen, hele uh, specifieke maatregelen uh, of maatwerk... ...op basis van maatwerk, waar het bijvoorbeeld gaat over evenementen... ...maar het doel blijft ook daarbij dat die evenementen zoveel mogelijk... ...wel door kunnen gaan in Brabant. Dat is wat we vandaag hebben besproken... ...en ik uh, wil graag de ruimte laten geven voor een paar vragen... ...maar ik zou eerst een ja willen vragen uh, als eerste vraag of hij... wat dat is echt belangrijk, we hebben gezegd vrijdag voor Brabant... ...als je jezelf ziek voelt of milde klachten hebt... Meld je bij de huisarts. En als het erger wordt, sorry, als je je ziek voelt of milde klachten hebt, blijf thuis. En als het erger wordt, meld je dan bij de huisarts. Uh, niet als je, de ziek, als je je ziek voelt, maar als het erger wordt. Maar wat is nou ziek voelen of milde klachten hebben? Daar zijn veel vragen over. En het risico is natuurlijk dat mensen bij het eerste hoesje denken: oh, dit is al ernstig, dus ik moet nu thuis blijven. Uh, ...met het risico dat dan, waar nu al problemen ontstaan in Brabant... ...onvermijdelijk op scholen, als leraren daardoor uitvallen... ...dat dat misschien onnodig veel gebeurt. Dus ik wilde ja vragen om even ons bij te praten... ...wat is nou precies dat ziek voelen milde klachten? Ja. Het gaat om acute luchtweginfectie. Dus dat betekent dat als iemand plotseling een neusverkoudheid ontwikkelt... hij gaat hoesten, keelpijn, hij krijgt koorts... ...dat is wat we verstaan onder deze klachten. En dat betekent dat het eigenlijk altijd aan de luchtwegen geassocieerd moet zijn... ...en natuurlijk niet eerder aanwezig. Dan zeggen we, uh, ga dat thuis uitgriepen, zoals je dat ook met griep doet letterlijk. Ga niet meteen naar de huisdokter, dat is helemaal niet nodig... ...want over het algemeen uh, griep je dat soort dingen ook zelf thuis uit. Als dat natuurlijk ernstiger wordt, kan dat wel reden zijn om een huisarts te consulteren... ...maar in principe is het met name bedoeld om de kans weg te nemen... ...dat je eventueel, mocht het coronavirus spelen... ...al bij lichte klachten dat eventueel verder kan verspreiden. Ga thuis zitten, vermijd nieuwe contacten en beperk bestaande contacten. Dat is in feite waar het om gaat. Oké, okay, dan is er ruimte voor een paar plenaire uh, vragen. Eerst maar even naar Meneer Rutte, misschien heel veel mensen die kijken hadden toch wat zwaardere maatregelen verwacht. U zegt stop met handen schudden. Is dat wel genoeg? Moet er preventief niet veel meer gebeuren? Kijk, uh, wat heel belangrijk is in Nederland is uh, dat wij ons baseren op verstandig adviezen. ...van het RVM, van de GGD's, van de deskundigen. Ik ben geen viroloog, u dacht ik ook niet. Dit is echt specialistisch werk. Zonder deze man te veel veren te geven... ...kan ik zeggen dat we in Nederland beschikken over in de wereld gezien... ...wereldwijd gezien tot op de meest, over de meest deskundige mensen op dit terrein. Die adviseren ons. Het is heel verstandig om die adviezen dan ook op te volgen. Uh, en dan begrijp ik wel dat sommige mensen zeggen... ...ja, maar zou je dan niet verder, of dit, of zus, of zo? En dan geldt iedere keer, nee, we baseren ons op die adviezen. Het betekent niet dat we niet nadenken over wat nou... ...als er op een gegeven moment meer maatregelen nodig zijn. Wat zijn dat dan voor maatregelen, hoe gaan we dat doen? Dat gaan we niet allemaal nu al bespreken, want dat is helemaal niet zinvol. Het is veel beter ons nu te concentreren op deze indamfase, ...wat we met z'n allen kunnen doen, eh, maar zo werkt het. En ik, ik denk dat dat ook past bij dit land. Wij zijn een nuchter volkje, wij zitten niet te wachten op symboolmaatregelen... ...die nu niet nodig zouden zijn, alleen maar omdat dat dan past... ...bij een gevoel van, oh, dan gebeurt er iets. We moeten maatregelen nemen die nuttig zijn... ...en dit zijn de nuttige maatregelen die in dit stadium ons helpen. Wat vrijdag zijn we... Handenschudden, dat moet gewoon kunnen. Wat is er in die tijd dan toch veranderd? Dat u zegt: ja, doe dat niet meer. Nou, wat je daar dus ziet is dat de deskundigen zeggen: luister, eh, tot vandaag was het eh, niet handenschudden, voegde niet zo vreselijk veel toe aan het pakketje aan maatregelen, wat we al hadden. We hadden al het nissen in de elleboog, het gebruik maken eh, van een papieren zakdoekje, niet van een normale zakdoek, en eh, vaak je handen wassen. Daar komt dit nu bij. Dat zijn typisch van die zaken die naarmate. ...dat die coronakwestie ons verder bezighoudt, waarvan gezegd wordt door de deskundigen... ...dat gaat ons nou toch extra helpen. Het is bovendien ook een simpele maatregel, we kunnen dat met z'n allen doen. En dat past ook bij een land wat wij zijn, dat je dat met z'n allen... ...met 17 miljoen mensen moet je dit bestrijden. Nog één vraag even over Brabant, als het mag. Uh, u adviseert mensen eigenlijk om daar vooral thuis te gaan werken. Wat betekent dat voor scholen? Kunnen kinderen bijvoorbeeld nog wel naar school... Ja. school ...of ja. moeten leraren dan ook zeggen, ja, ik stop nee. ook? Nee, nee, nee. nee. Laatste dus, een, een, een, waar, waar het kan thuiswerken... natuurlijk mensen die hebben kantoorbanen met veel computerwerk... ...daar kun je kijken, kun je thuiswerken. En ook misschien allerlei andere banen waar dat kan. Maar als je in de productie werkt of in een ziekenhuis of een school... ...dan ga je gewoon naar je werk. En de scholen in Brabant uh, zijn open. Uh, en uh, we proberen ook zoveel mogelijk evenementen te laten doorgaan. Maar daar kan het wel zijn dat er de komende dagen berichten komen om daar toch iets in te gaan beperken. Maar daar kijken de veiligheidsregio's naar. Maar scholen in Brabant, ook in Brabant, zijn open. Maar waarom is het zo belangrijk dat Jaap nog eens precies uitlegt, ...Jaap Van Dissel, wat we dan bedoelen met wat dan heet jezelf ziek voelen of milde klachten. Dat we ook niet te snel zeggen. Oh, nou moet je thuis blijven in Brabant. Uh, en daarom even die toelichting die hij net gaf. Oké, okay, wie? Volgende vraag: achterin. Die. Meneer Rutte, u zegt uh, thuiswerken om juist die extra contacten te voorkomen. Waarom worden dan niet grotere maatregelen genomen om juist die grote bijeenkomsten al nu te verbieden? Kijk naar sportwedstrijden of naar grote concerten of andere zaken. Waarom zegt u dan niet dat moet je dan nu doen? Want dan heb je toch juist die vervoersbewegingen die u wil voorkomen met het thuiswerken? Nou, wat ik zei, we kijken nu. Uh, althans in Brabant zelf wordt nu aan de hand uh, van de discussie we gehad hebben gekeken morgen. Wat is er nodig verder? aan specifiekere maatregelen voor Brabant en dus maatwerk, uh, waarbij het op dit moment niet zo is dat je zegt je moet daar alle grotere evenementen afzeggen. Dat is niet nodig. De deskundigen zeggen ons dat is niet nodig, maar je moet wel. Echt gaan kijken naar die, die bijvoorbeeld evenementen. Op welke schaal kan dat wel of niet doorgaan? Dus dat is echt iets wat nu bekeken gaat worden. Bent u dan niet iets te nuchter? Als u zegt. U u, u, u je nuchterheid van een Nederlanders. Maar tegelijkertijd zou je dus vrijdag handen schudden moeten kunnen. En dan maanden zegt hij, nee, nee, heel Nederland geen handen meer schudden. Nee, maar dat zul je dus de komende weken vaker zien. Dat wij ver bijzonderen. Dus handenschudden tot dit moment kom. We hebben nu gezegd, uh, gegeven de fase waar we nu in zitten, is dit een verstandige extra maatregel. Zo zullen we ook de komende tijd, echt nog wel, verwacht ik, met verstandige extra maatregelen komen. Waarvan u dan zegt, waarom heb je dat niet eerder gedaan? Dat hebben we dan niet eerder gedaan, omdat het toen niet nodig was. Wij denken dat het nu, gegeven de stand van het virus en uh, passend bij het verder indammen van dat virus, uh, helpt... Uh, om geen handen te schudden is ook iets wat makkelijker is, wat je met z'n allen kunt doen. Uh, ten aanzien van evenementen. Uh, in Brabant gaan ze daar nog eens even heel bijzonder naar kijken... ...maar op dit moment is het niet zo, gegeven de stand van de situatie... ...dat het nodig is om alle evenementen eraf te zeggen. Maar ze gaan wel morgen komend nadere berichten in algemene zin over maatwerken. Meneer Rutte, Nederland is natuurlijk een klein land. Er zullen mensen zich afvragen waarom concentreren die maatregelen zich alleen op Brabant... ...en niet op de grensprovincies. Ze concentreren zich op Brabant, omdat we daar in het bijzonder... ...en misschien kan RVM er iets over toelichten, gewoon geïnteresseerd zijn... ...om nog preciezer te weten wat er aan de hand is. Omdat we daar echt nog vragen bij hebben. Misschien kun jij dat ja. terugkijken. Ja. Nee, het is duidelijk dat als we naar het beeld in Nederland krijgen... ...met betrekking tot uh, infecties door coronavirus, hè, dan zien we eigenlijk twee typen... Uh, beelden. Eerste plaats, buiten Brabant kunnen we eigenlijk alle gevallen terugleiden... ...wat betreft de infectieketen tot een introductie, bijvoorbeeld uit Noord-Italië... ...en geringe verspreiding binnen een gezin, zodat we een klein cluster krijgen. Dat, dan herkennen we het, dan weten we ook dat daar buiten waarschijnlijk niet veel activiteit is... En op dat moment dus ook eerder bijvoorbeeld handen schudden nog niet zo aan de orde. In Brabant hebben we sinds eind vorige week gezien... ...dat we onzekerheid krijgen over een aantal van die gevallen. We weten dan onvoldoende zeker hoe de infectieketen verloopt is. Dat maakt dat we rekening houden met dat toch ook beperkte verspreiding in de bevolking is. En dat maakt een aantal van de maatregelen die zojuist genoemd zijn... ...op dit moment relevant, waar dat eerder niet was. Dus er is een duidelijk verschil tussen... De gebieden. Sorry, ja. laatste vraag, dan, uh... ja, In Italië is van heel veel mensen in bepaalde regio's de bewegingsvrijheid ook al beperkt. Moet dat niet ook voor Brabant gebeuren? Dat we gewoon, nou ja, de bewegingsvrijheid, de reisvrijheid van Brabanders ook gaan beperken? Ik weet niet aan wie u die vraag stelt, maar de... Ja, nou, ik denk dat wat wij uit Italië terugkrijgen... ...dat daar gewoon onvoldoende zicht is wat er aan de hand is. En wat men dus neemt, is dan een, ja, een grote containmentmaatregel ...waarbij je als het ware een muur zet rond wat er allemaal speelt... ...in de hoop dat het zich dan in ieder geval niet daarbuiten verspreidt. In Nederland zijn we eigenlijk in detail gelukkig... ...momenteel nog gezien de aantallen geïnformeerd... ...en kunnen we dus de meest... ...proportionele maatregelen nemen om het virus te bestrijden... ...terwijl we de maatschappij zoveel mogelijk met rust laten. Ik denk dat die balans steeds weer van belang is. nog één laatste vraag? Meneer Rutte, u uh, noemde afgelopen vrijdag... Uh, ...elk groot station van de Nederlandse spoorwegen een uh, 24 uur durend evenement. Mm -hmm. Nu gaat u in Brabant dus kijken naar het verbieden van evenementen... ...of het anders organiseren. Maar wat betekent dat dan voor uh, de grote stations in Nederland of in Die Brabant? Die blijven gewoon open en daar hebben we het niet over. We praten echt over evenementen. Uh, we praten niet over uh, maar u stations. U noemde dat zelf een evenement? Nee, wat ik vrijdag zei is... ...als je praat over uh, evenementen beperken, realiseer je... ...dat Schiphol en Utrecht Centraal en station Den Bosch... ...dat dat natuurlijk op zichzelf genomen ook plekken zijn waar veel mensen bijeenkomen. Die kun je ja. natuurlijk niet stilleggen. Wat je wil proberen te bereiken, is dat er minder contactrisico's zijn... Tussen mensen die besmet zijn. Je kunt dat nooit helemaal weghalen. We en je kunt dus wacht even in dan... vraag te beantwoorden. Dus je kunt niet, we gaan niet uh, stations sluiten, dat is niet het plan. En gaan we in de treinen dan niet doen? Want elke dubbeldekker is ook een bijeenkomst van duizend mensen. Zeker, wij zijn allemaal bijeenkomsten. We hebben ja. een persconferentie met bijeenkomsten. Uh, op dit moment zijn dat niet de plannen. Uh, op dit moment uh, kijken we in Brabant, kijken de veiligheidsregio's heel precies naar maatwerk, gegeven de specifieke situatie in Brabant. Dat betreft niet uh, stations of uh, dat soort zaken, maar die kijken wel mogelijk ook naar evenementen. Ik wil het hiermee afsluiten. Uh, dank voor... ja, misschien nog eentje, ja, dan, anders heb ja, ik ruzie uur... met iemand, dan stoppen we. Durft u te voorspellen dat het in, in Nederland beperkt blijft tot die indamfase? Nee. nee. Luister, ons even voor heel Nederland. Dit is een serieus probleem. Dit kunnen we alleen oplossen met z'n allen. Daar past een zekere typische Nederlandse nuchterheid bij... ...dat we die dingen doen die nodig zijn, niet omdat we denken... oh, ...er is gedoe, dus we moeten allerlei dingen doen die niet nodig zijn. We doen alleen de dingen die nodig zijn en daar hebben we de beste adviseurs voor. Dit zijn allemaal dingen die nodig zijn, die we nu doen. En dat uh, niet handen schudden komt er nu bij. Dat is in deze fase verstandig. Waarom doen we dat? Om het zoveel mogelijk in te dammen. En uh, als we er met z'n 17 miljoen mensen aan werken... ...en inderdaad die handen vaak wassen en in die elleboognische ...en dat papieren zaktoetje gebruiken en geen handen schudden, dragen we allemaal bij. Er zijn geen garanties. Er zijn garanties dat we dat met z'n allen alles aan doen en proberen dat te beperken. En we denken ook na, mocht dat toch niet voldoende zijn... ...mocht er meer nodig zijn, wat dat dan is. Maar het kan dus veel groter worden? Ik, ik, ik ga geen als-dan-vragen beantwoorden, maar wij bereiden ons natuurlijk voor... ...op alle denkbare scenario's, maar alles is erop gericht om zo lang mogelijk... ...en als het even kan, alleen in die indamfase te blijven, maar geen garanties dat dat ook lukt. Dat zullen we echt moeten bekijken van dag tot dag en van week tot week. Oké. Okay. Dank uh, voor de